Welkom, in deze video laat ik jullie zien hoe je de formule van een raaklijn kunt opstellen met behulp van de afgeleide functie. We zien hier de grafiek van de functie f van x is min x kwadraat plus 4. Daarnaast hebben we een punt a en punt a ligt op de grafiek van f. Inmiddels weten we dat we met behulp van de afgeleide de helling in een punt kunnen berekenen. oftewel de helling in punt A. Nu tekenen we een raaklijn aan F door het punt A. En omdat het een raaklijn is door punt A, is de richtingscoëfficiënt van de raaklijn gelijk aan de helling in punt A. Dit betekent dat ik met behulp van de afgeleide de richtingscoëfficiënt van de raaklijn kan berekenen. Van deze raaklijn gaan wij de formule opstellen. 7 is dat de coördinaten van punt A min 1,3 zijn. De opgave is nu: stel een formule op van de raaklijn door punt A. Oké, okay, wat weet ik van een raaklijn? Een raaklijn, dat is een rechte lijn. De standaardformule van een lijn is y is a mal x plus b. De a staat natuurlijk voor het richtingscoëfficiënt en die kan ik berekenen door de helling te berekenen in het punt met x-coördinaat min 1. Immers, het x-coördinaat van punt a, dat is min 1. En ik weet dat die helling in punt a gelijk is aan het richtingscoëfficiënt van de raaklijn door punt a. We moeten de min 1 dus invullen in de afgeleide functie. De afgeleide functie van f van x is min kwadraat plus 4, dat is vermenigvuldigen met het exponent, eentje van het exponent afhalen en dit geeft f-accent van x is min 2x. Invullen van min 1 geeft dan min 2 keer min 1, oftewel 2. We weten dus dat de richtingscoëfficiënt van de raaklijn gelijk is aan 2. We hebben dus i is 2x plus b. Nu moeten we onze b nog zien te vinden. Het berekenen van zo'n b, ja, dat heb je al heel vaak gedaan. Denk maar aan het opstellen van een formule die hoort bij een lijn door twee punten. Wat ging je dan doen? Je pakte dan één van de twee punten en de coördinaten van dit punt, die vulde je in. We hebben nu maar één punt, het punt a. Maar de richtingscoëfficiënt die hebben we al. Dus we hebben genoeg aan één punt. We vullen de coördinaten in, dus voor y vullen we 3 in en voor x min 1. We krijgen 3 is 2 maal min 1 plus b. Dit geeft 3 is gelijk aan min 2 plus b, oftewel b is 5. Nu hebben we alle ingrediënten om de formule van de raaklijn op te stellen. De formule van de raaklijn is dan...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 Stel een formule op van de raaklijn m die aan f ligt en door het punt p gaat. Zoals je in het vorige voorbeeld hebt kunnen zien, hebben we de afgeleide functie nodig. De afgeleide functie van f is min x tot de macht 3 is min 3x kwadraat. De afgeleide van 2x kwadraat is 4x. De afgeleide van 1,5x geeft 1,5. En de afgeleide van 1 geeft 0. Dus onze afgeleide functie f-accent van x is min 3x plus 4x plus 1,5. Gaan we naar de richtingscoëfficiënt. De richtingscoëfficiënt die kunnen we berekenen door de helling in punt P te berekenen. Oftewel, het x-coördinaat van punt P invullen in de afgeleide. We zien. Dat het x-coördinaat 2 is en invullen geeft dan f-accent van 2. We krijgen min 3 keer 2 kwadraat plus 4 keer 2 plus anderhalf en dat is min 2 en een half. Dus het richtingscoëfficiënt van de raaklijn is min 2 en een half. We hebben nu i is min 2 en een half x plus b.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 Geeft min 2 tot de macht 3 plus 2 maal 2 kwadraat plus 1,5 maal 2 plus 1. En dit alles geeft 4. Oftewel, het i-coördinaat van punt P is 4. We hebben nu de coördinaten 2,4. Het invullen van deze coördinaten geeft de vergelijking 4 is gelijk aan min 2,5 keer 2 plus b. Oftewel 4 is min 5 plus b, dus b is gelijk aan 9. Nu moeten we nog antwoord geven op de vraag. De formule van de raaklijn m is i is min 25 x plus 9. Gaan we naar het laatste voorbeeld. We hebben de functie f van x is x tot de macht 3 min 6x kwadraat plus 9x min 1. De opgave is nu enigszins verschillend van de vorige twee voorbeelden. We hebben nu twee punten a en b en die liggen op de grafiek van f. Daarnaast is gegeven dat de richtingscoëfficiënt van de raaklijnen door deze punten gelijk is aan 0. Oftewel, de helling in de punten a en b is 0. We gaan nu op exacte wijze, dus zonder grafische rekenmachine, op zoek naar de coördinaten van de punten a en b. Wanneer het richtingscoëfficiënt gelijk is aan 0, dan weten we dat de afgeleide ook gelijk moet zijn aan 0. Immers, met de afgeleide kunnen we de helling in een punt berekenen, en deze is gelijk aan het richtingscoëfficiënt van de raaklijn in dat punt. We hebben dus de afgeleide functie nodig. De afgeleide f-accent van x. Is 3x kwadraat min 12x plus 9. En deze moet dus gelijk zijn aan 0. We hebben nu een vergelijking die we kunnen oplossen. Namelijk de vergelijking 3x kwadraat min 12x plus 9 is gelijk aan 0. Wanneer ik nu naar de vergelijking kijk, zie ik allemaal veelvouden van 3. Dus eerst beide kanten, maar eens even delen door 3. Beide kanten delen door 3 geeft de vergelijking x²-4x plus 3 is 0. Ontbinden in factoren geeft x-1 maal -x x-3 is gelijk aan 0. Oftewel, x is 1 of x is 3. Deze x is 1 en x is 3... Dit zijn de x-coördinaten van de punten a en b. Laten we de x is 1 koppelen aan punt a. Dan weten we dat het x-coördinaat van punt a 1 is. Het bijbehorende y-coördinaat vinden we door deze x is 1 in te vullen in het functievoorschrift van functie f. Maar let op, vul hem niet in in de afgeleide functie, maar vul hem in in de originele functie. We krijgen f van 1 is 1 tot de macht 3, min 6 maal 1 kwadraat, plus 9 keer 1, min 1. Dit geeft 1, min 6, plus 9, min 1, en dit is 3. We hebben nu x is 1 en y is 3, oftewel de coördinaten van punt A zijn dus 1,3. Hetzelfde gaan we doen voor punt B.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 Laten we de grafiek van f er even bij pakken. We nemen een assenstelsel en we zien hier de grafiek van f. Ik teken hier even de punten a en b in en de raaklijn met een richtingscoëfficiënt 0. We zien dus de raaklijnen met richtingscoëfficiënt 0. Dit zijn horizontale lijnen. Immers, een lijn met richtingscoëfficiënt 0 is een horizontale lijn. En we zien nu dat die punten a en b. De extreme waarden, oftewel de toppen van functie f zijn. En vooruitlopend op stof die nog gaat komen, de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in een extreme waarde is altijd 0. En dit betekent dat je de x-coördinaten van extreme waarden kunt vinden door op zoek te gaan naar een raaklijn waarvan de richtingscoëfficiënt gelijk is aan 0. En met deze horizontale raaklijnen zijn we aan het einde gekomen van deze video. Heb je nog vragen of opmerkingen? Zet deze dan even in een reactie onder de video en ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Voor nu, bedankt voor het kijken en wie weet tot een volgende keer.